Dit zag je gisteren bij de familie Romein op RCN de Noordster. Ik ga het je even laten zien. We horen de vogels op de achtergrond. Er is bijna niemand hier. Kijk, ik zit bij, uh, mijn telefoonsignalen dan uit, want ik zit hier bij een telescoop. We zit hey, even hey, in de, de brasserie De Kom Eet of Brasserie Kom Eet. Zal <laughs> heeft een hele vieze stinkende zak in de prullenbak gegooid. <laughs> Ondertussen, terwijl wij boodschappen doen, ga ik ook even een geocache zoeken. En deze ligt hier in Lee. Lee zegt goed? Lee? Het is in ieder geval Leesbiep. Waar zijn we? In heel in het dorp. Laten we gaan even winkelen. Ja. Ja, we zijn in, want ik zei het net niet goed. Bijlen. Oh, ik dacht bijen. Maar bijen, bijen is wat meer monnik, hè? Brian, moet je wel kijken, want hier kunnen auto's rijden. Nee, ik zag je wel eigenlijk een stukje beetje goed kijken. Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van de familie Romein. Ja, je hebt het gezien. We hebben één dag niet gevlogd. Dat kwam omdat de verbinding hier op de, de camping gewoon uh, wat minder is. Het is een begrafenis. Kijk, zo leggen ze de mensen erin. Hij nou, gaat even huilen. Het is een verdrietig.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 Romein. Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van de familie Romein. Ja, je hebt het gezien. We hebben één dag niet gevlogd. Dat kwam omdat de verbinding hier op de camping gewoon wat minder is. Dat kan ik jullie uitleggen. Er zit hier achter een storingsvrij gebied van de radiotelescoop ACRAS van Dwingelo. Jullie zien hier even iets meer info erover. Dan zou u op deze knop willen drukken majesteit. De radiotelescoop is natuurlijk een prachtig erfgoed, cultuurhistorie, een drager van onze identiteit in de gemeente Westerveld. Ontzettend veel vastgelegd, maar de wetenschap gaat door en de radiotelescoop had zijn diensten bewezen. De radiotelescoop, wat hij nu kan, is eigenlijk drie grote dingen. Enerzijds kun je er echt mee meten, astronomische metingen, zoals dat vroeger werd gedaan, kun je nu ook doen. Maar dan door, door vrijwilligers. Je kunt hem gebruiken voor, voor radio-experimenten. Dus wat gebeurt er met een radiosignaal als je vanaf hier bijvoorbeeld naar de maan gaat en weer terug? We lost, we lost, Akuromama. En je kunt er, en dat is misschien wel de leukste, je kunt er in het onderwijs wat mee gaan doen. Dus je kunt hem gaan gebruiken als object waarbij studenten, scholieren, lagere schoolkinderen, echt kunnen luisteren naar het heelal. Wat voor signalen komen daar en hoe ziet dat eruit? Ja, en omdat we daar dus in de buurt zitten, hebben we een wat zwakker signaal voor de wifi en de 4G. Dus gisteren even geen video, maar die zien jullie vandaag dus weer dubbel aan dwars. We gaan naar het hunnenbeddencentrum. Ik ben eigenlijk wel er klaar voor. Ah, waar zijn we? In Poepiland. In Poepilaatland? <laughs> waar zijn we? Zet je voeten erop. In Poepieland. Zet je voeten erop? Nee, nee. oké. Okay. Wil jij ook even kijken? Kan jij vertellen waar we zijn? Um, en wij. Waar zijn we? Bij de Hunnenbeddenzeum. En wat gaan we daar doen? Rondkijken! Ja. Ga maar naar mama. Ik ga jullie meenemen. Wat is dat? Een hele oude wat? Een camper. Een camper. Oké. Okay. Moet even kijken waar de ingang is. is papa. Ik zie het in de verte. Ruiken jullie dat ook? Vuur. Daar bakken natuurlijk de mensen in die tijd het eten op. Op vuur. Net zoals dat wij barbecuen, maar wij doen voor de lol. Wij hebben ook een gast van huis. Dat hadden deze mensen veiligheid. Wat zegt u mama? Dat u het gewoon veilig gaan. Ja, dat zeker. Dat zijn dagvlinders in Nederland. Dus de vlinders die in de dag zijn. Maar we moeten even doorlopen. Ja. Kom. Blijf bij mama. Zijn we daar geweest? Ja, daar zijn we een soort van geweest hè? De ingang van het museum, naar links. Allemaal stenen. Ja! Kijk, ik zal zijn een kaartje laten zien. Nee, maar wel hele oude stenen zo te zien. Bloem van mij, voor jou, ploeg. Voor mij, geef maar, papa. Dat was van jou, rode. Die is mooi. Ja. Ik krijg een hele mooie bloem. Ongeveer tonen wij de film niet. Wauw, kijk eens hier Brian, de wolf. Lukt het? Ja hoor. Wat nou weer? Dit is de binnenkant van een hunnebed. Daar houdt papa wel van. Stenen. Kijk hier, aan vuur. Heb je weer boven? Goedemorgen. Maar zeg niks terug. Aan die kant op, wat meisje zit daar? Oh, er is een dier dood. Het is een begrafenis. Kijk, zo legden ze de mensen erin. Hij gaat ze even huilen. Het is een verdrietig. En er ging er een grote steen op. Net zoals die wij hebben gezien bij Diever. Oh, ze is zo verdrietig, hoor je dat, Berber. Zo, bij bijna museum review zijn dit. Hier ja, ben ik up apps. Ja, goed. Ja, een spel. Binnenkant van de steen. Binnenkant. Vind ik. Ja, dat is hier aan het werk. Gaan jullie maar lopen. We worden nog wel steeds. Ga kijken. Wat zit er hier? Wat zie je? Het is een bak. Je kan het niet goed zien. Ja, als bak. Waar en eruit? Zo, papa ziet weer wat. Op, op zijn zonnebril op. Dan ziet papa niks in het donker? Het begint hier steeds lekkerder naar vuur te ruiken. Kijk jij ja, maar lekker rond. Een cat. Ga maar via het pad. Uh, archeologie. Een kano maken. Hier ging zijn kano maken. Uit een boom. We gaan nu één hunneband nog kijken. En dan gaan we naar een bakker zoeken. Of naar een snackbar. Nee, dat is gewoon een steen. Denk ik. Oh, op de foto, ja. Kijk, hier staat een bordje met hun bed. Daar moeten we in. Ja. Ja, van alle hunne bedden. is dit de grootste, maar je mag er niet op klimmen. Dat is de regel. Die pas jij ook wel onder schat. Ja, met mijn lengte wel ja.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 Wat een luxe! We gaan nu Westerbork in, toch? Ja, dat is Westerbork aan de lengte te zien. Ik kan het nog niet lezen. Nee, dat is Gerlo. Schoorlo. Schoonlo. Schoonlo, hè. Eh. Heer Ja, Ga ga lekker slapen? Ja. Ja, die trilplaats was spannend, hè. Ik denk dat Berber dacht dat er een maamhoed was. Die nou, gaan jullie zwaaien? We zijn nog niet gestopt. We gaan nog niet stoppen met de vlog. Dan is mama gekkie geworden. Ja, maar voor nu wel. Oh, ja, misschien kunnen ze wel afsluiten. Wat zeggen jullie dan? Dag vriendjes, dag vrienden. Nee, dat zeggen ze niet, Sam. Oh. Wat dan? Hou, doe en bedankt, olé, olé. Gewoon je toch? Ik hoor nog geen actie. Ja, uh, hij loopt al de hele tijd, papa. Hij loopt? hem tegen? Flauw. Um, het was een leuke dag. Hunnenbeddencentrum in Drenthe. Borger. En de kinderen lekker een stukje pizza. We gaan de vlog afsluiten met z'n allen. Doe even een duim omhoog. Heb nog een beeld? Ja. Daar staat zo schuin, die kan nog maar goed. Doe een duim omhoog als je deze video helemaal fantastisch vindt. Druk op abonneren. Zodat je onze video's altijd kan bekijken. En vergeet niet op dat belletje te drukken. Want door dat belletje te drukken, dat hoor je ook, dan gaat hij jou elke keer een melding geven als er een nieuwe video is. Bedankt voor het kijken en tot de volgende dag. Houdoe en bedankt de hele